HELLOWEED MET ALZIE! Dit zijn mijn Duidelijke masker! Je bent niet bang voor achtbanen en spookhuizen. Is dat echt niet iets waar je wel bang voor bent? Nope! Ik ben nergens bang voor! Oh shit! Iedereen weg! Ook de sukkels hier, de gevaarlijkste en crimineel. Hahaha. <laughs> Wat een kind. Ik word niet bang hoor. Misschien niet voor de criminele zelf, maar wel voor je verantwoordelijkheid naar de wereld toe. En bang dat ik dat moet toegeven. Vergeet niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken. Bedankt voor het kijken.